In deze video laat ik zien hoe je het klasnotitieblok instelt wanneer je met een nieuwe klassenteam bent begonnen. Het klasnotitieblok zie je bovenaan in het tabblad Klas Notebook, Maar als je een helemaal blanco team hebt gestart, dan zie je ook Klas Notebook hier. Klas Notebook instellen. Dus je kunt zowel hier naartoe gaan en dan krijg je dezelfde knoppen. OneNote Klas Notitieblok instellen. Of je begint vanaf nul als je met een blanco team start. Ik klik op dit knopje en dan zie je dat ik meteen twee keuzes heb. Ik kan een leeg notitieblok maken of ik kan ook uit een bestaand notitieblok de inhoud overnemen. Ik kies in dit geval voor de bovenste optie leeg notitieblok. Je krijgt een overzicht te zien van wat er allemaal in dat notitieblok zit. Een samenwerkingsruimte, inhoudsbibliotheek, een sectie alleen voor docenten. En de notitieblokken van de studenten die je op dit moment aan de klas hebt toegevoegd. En je klikt op volgende. Hier kun je instellen welke secties jouw studenten in hun eigen notitieblok zullen hebben. Standaard staan daar vier secties. Maar je kunt ook zeggen van ik verwijder daar iets van. Of ik pas de uh, naam van zo'n sectie aan. Op deze manier. Je kan ook nog secties toevoegen. En dan heb je hier dus wat iedere student standaard in zijn notitieblok aan secties zal krijgen. Ik klik maken en het notitieblok wordt nu voorbereid. Het duurt dan even voordat alles achter de schermen ingesteld is. En datzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor de notitieblokken die studenten krijgen die later aan de klas worden toegevoegd. Soms duurt het even voordat die student zijn eigen notitieblok te zien krijgt. Dat, dat komt gewoon omdat er aan de achterkant veel voor moet worden. Ingesteld. Dus we wachten hier even tot het klasnotitieblok klaar is. Je ziet het nu in beeld verschijnen en standaard staan daar al wat secties in, die ook gevuld zijn zoals je ziet. Hier staat een pagina die als eerste wordt getoond: Welkom bij ClassNotebook. Daar krijg je wat uitleg over waar het klasnotitieblok zoal voor bedoeld is. En als je navigeert dan klik je hier op de drie boekjes en kun je de navigatie openen en zie je dus ook dat alle sectiegroepen zijn aangemaakt. Er is een sectiegroep voor alleen docenten. Hierin staat een sectie waarin uitleg staat over hoe je deze kunt gebruiken. Die uitleg kun je overigens ook gewoon verwijderen en nieuwe pagina's hier toevoegen. Je hebt een collaboration space, oftewel samenwerkingsruimte. Ook hier is alweer een sectie aangemaakt met informatie over die ruimte. En dan is er de allerbelangrijkste, aller de inhoudsbibliotheek, waarin je je eigen lesmateriaal kunt vormgeven. En ook hier staat al één sectie met één pagina. En ook deze kun je verwijderen of aanpassen naar eigen inzicht. Ten slotte zie je de notitieblokken van de studenten. In dit geval is er één student. En als ik daarop klik, dan zie je de drie secties zoals ik ze zo net heb aangemaakt. En die staan dus dan in het notitieblok van iedere student in deze klas. Dat was in het kort hoe je een nieuw leeg klasnotitieblok aanmaakt in Microsoft Teams.